Op zoek naar de perfecte manier om een professioneel doelpubliek aan te spreken? Goed nieuws, met LinkedIn Video Ads ga je net dat stapje verder op vlak van advertising. Hoe dat komt en welke videocontent het beste werkt, dat vertellen we je hier. Waarom inzetten op LinkedIn Video Ads? Wel, videocontent op LinkedIn wordt steeds meer en meer bekeken. Sterker nog, ongeveer de helft van de gebruikers interageert dagelijks met video's op dit professionele platform. Bovendien wordt er drie keer langer gekeken naar videocontent dan naar statische content. En wat dan met een engagement? Dat blijkt dus ook stukken hoger te liggen. Video's genereren namelijk tot wel 30% meer comments dan andere content. Kortom, video's op LinkedIn, daar kan je niet meer omheen. Laten we even oplijsten hoe je succesvolle LinkedIn Video Ads creëert en hoe je het beste aan de slag gaat. Waar worden LinkedIn Video Ads voor gebruikt? Als je kijkt naar de standaard marketingfunnel, zijn er grof gezien drie stadia om je prospecten aan te spreken die LinkedIn dus ook aanbiedt. See, oftewel awareness, deze eerste stap zorgt voor merkbekendheid. Je toont jezelf voor de eerste keer aan je doelpubliek. Think, oftewel interest, websitebezoeken, interactie of videoweergave, die zorgen ervoor dat je doelpubliek gaat nadenken over de mogelijke voordelen en voorwaarden van de dienst die je aanbiedt. En dan is er nog do. Conversion. Conversies zoals leads genereren of website conversies. Kortom, je doelpubliek gaat actie ondernemen. De meest gemaakte fout is dat er te vaak te snel naar een conversiecampagne wordt gegrepen. Begin dus breed. Jaag potentiële B2B-klanten niet weg door ze meteen te willen binnenhalen. Geef je doelpubliek de tijd om je merk en producten te leren kennen. Zet je in op de see-and-think-fase, positioneer dan als expert in je vakgebied en bied informatie aan. Vertel je merkverhaal, met explainers, korte promos die de voordelen uitlichten van je merk en videotestimonials met verhalen van klanten, kom je al een heel eind. Bij de doelfase kan je dan eerder gaan voor een demo van je product, of een korte intro van je webinar bijvoorbeeld, of wat dacht je van een uitgediepte case video die uitlegt waarom jij de beste partner bent. Hoe bepaal je je doelpubliek? In LinkedIn zijn er heel wat manieren om een specifieke doelgroep te bereiken. Dus wie ga je aanspreken? Als je nog maar net van start gaat, make je het best zo breed mogelijk, zodat je nadien kan bijschaven en focussen op het publiek waar je het meeste succes had. We raden aan om te beginnen met factoren als jobfuncties en ansianiteit en je pijlen nog niet meteen terecht op jobtitels, omdat deze je doelpubliek al snel gaan verkleinen. Jobtitels zijn bovendien ook heel erg duur om te gaan targeten, juist omdat ze zo specifiek zijn. Een tip, wil je toch nauwer gaan qua targeting bij een bestaande campagne? Optimaliseer dan aan de hand van de demographics. Zo kan je zien welke profielen bereikt worden en wie er ook daadwerkelijk doorklikt of interageert. Door je doelpubliek hierop af te stemmen, kan je heel relevante profielen aanspreken met je LinkedIn video ads. Wat zijn de best practices voor een succesvolle LinkedIn video ad? Voor we die echte tips gaan aansnijden, lijsten we wel even graag de verschillende specificaties even voor je op. Gebruik mp4 bestanden van maximaal 200 MB groot en maximaal 30 minuten in duurtijd. Niet meer dan 30 frames per seconde in een horizontaal, vierkant of verticaal formaat. Kan je niet goed kiezen of heb je nood aan een soort van benchmark? Wij zelf maken voor LinkedIn het meeste video's van tussen de 20 en de 25 seconden in een vierkant formaat. We gebruiken nog steeds ondertiteling aangezien het merendeel van ons publiek zonder geluid kijkt en de algoritmes deze tekstbestanden ook mee indexeren voor zoekresultaten. We controleren ook steeds of onze advertentie er op mobiele toestellen goed uitziet. Laten we beginnen met een essentieel onderdeel van je advertentie, namelijk de lengte van je video. Als je echt hoog wilt scoren, hou je het best kort maar krachtig. 20 à 25 seconden is al meer dan voldoende, aangezien de aandachtspannen van de gemiddelde mensen met online video snel de dieprik in gaat. Het is zelfs een goed idee je boodschap en eventueel ook je merk in de eerste 5 seconden van je video te integreren. Dan hebben zoveel mogelijk mensen die al gezien, ook al kijken ze de volledige video niet uit. Je kan wel werken met langere video's, wanneer je aan storytelling doet, bij een warmer publiek. Dus een publiek dat al een bepaalde interesse heeft in je onderwerp. Wat is nu de geknipte aanpak per type LinkedIn video ad? We sommen enkele mogelijke doelen op. 1. Brand awareness of merkbekendheid Wil je het grote publiek laten kennismaken met je merkproduct of dienst? Dan zit je goed met een awareness campagne. Bij dit soort campagnes doe je er goed aan om een persoonlijker weg in te slaan. Gebruik gezichten en personen die aanspreken, een lach doet dan heel veel, die trekken de aandacht. Laat je branding hier niet te vroeg verschijnen in je video. Hou de focus op de emotie, vestig eerst je aandacht op je prospecten en werk pas tegen het einde toe naar je merk. Brand awareness draait rond het warm maken van je potentiële B2B-klanten. Dus hou je video duur hier rond 10 à 15 seconden. 2. Consideration of thought leadership. In tegenstelling tot merkbekendheidscampagnes, kan je in deze campagnes je merk wel vroeg introduceren. Het is zelfs bewezen dat wanneer je je branding in de eerste twee seconden van je consideration video zet, je tot 16% meer engagement binnenhaalt. Gebruik in dit type videocontent ook woorden of zinnen die groei suggereren, zoals meer, beter, optimaal, futureproof en dergelijke meer. 3. Conversie ook bij lead- of conversieadvertenties mag je je merk wat meer naar voren schuiven en deze binnen de eerste 2 seconden gaan voorstellen. Wat erg goed werkt in conversiecampagnes zijn lead-form-ads, gecombineerd met videocontent. Lead-form-ads laten je publiek toe om hun gegevens binnen LinkedIn zelf in te geven, zodat ze niet moeten doorklikken naar de website. Deze converteren stuk beter dan websitebezoeken, zeker dankzij de vooraf ingevulde velden die LinkedIn ter beschikking stelt. Je call-to-action voor conversiecampagnes dient actiegericht te zijn. Denk aan ontdek nu, schrijf je in of download meteen. Hoe optimaliseer je je LinkedIn video-ads? Wel, zoals we hebben gezegd, zijn de demographics een erg handige tool om je targeting aan te scherpen. Zo zie je welke segmenten van je doelgroep je video het meest bekijkt. Optimaliseer dus je campagne door te beginnen met de juiste profielen te targeten. Maar wat met je eigenlijke LinkedIn video-ads? Wel, die kan je dus testen en optimaliseren op verschillende manieren. Bijvoorbeeld Ten eerste, pas je ad copy aan. Bij elke LinkedIn video-ad vergezel je je video van een geschikte begeleidende tekst en call-to-action onderaan. Die kan je gemakkelijk AB testen met links, emojis, tekst in bold of een andere boodschap om te zien wat echt werkt bij je prospecten. 2. Test verschillende lengtes. Heb je video-ads lopen met een lengte van 30 seconden? Probeer ze dan eens te verkorten of te verlengen naar lang de opzet van je campagne. Het merendeel van je prospecten zullen eerder de kortere filmpjes tot het einde gaan bekijken. Maar het kan ook zijn dat je met een testimonial of highlights van bijvoorbeeld een webinar goed kan scoren. 3. Probeer verschillende soorten content. Ook inhoudelijk is het mogelijk dat die ene video je prospecten meer aanspreekt dan de andere. Dat spreekt voor zich. Test met verschillende scenario's, gezichten en producten om te bekijken wat het beste scoort. Klaar om aan de slag te gaan met LinkedIn Video Ads, maar je weet niet goed waar te beginnen? Contacteer ons gerust voor video advies op maat.